zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. Ik geloof dat een van de voornaamste redenen waarom veel mensen gestrest en uitgeput zijn, is omdat zij hun eigen gang gaan in plaats van Gods plan volgen. We moeten de leiding van de Heilige Geest volgen met betrekking tot waar we ons toe voelen aangetrokken en waar we onze energie aan besteden. We moeten leren om ja te zeggen als Hij ja zegt en nee als Hij nee zegt. Als we aan Gods leiding gehoor geven, dan zijn we in staat om te volbrengen wat Hij ons geeft te doen en kunnen we vrede hebben. In Romeinen 7 vers 6 staat dat we geleid moeten worden door de ingevingen van de geest. Ik kan mij heel veel momenten herinneren dat ik erg moe was en dat de Heilige Geest mij ingaf om te rusten. Maar ik bleef mijzelf opleggen om uit te gaan of gezelschap te hebben. Uiteindelijk raakte ik uitgeput in plaats van alleen maar moe te zijn. Zoals je weet zijn uitgeputte mensen meestal humeurig en ongeduldig. Wanneer we de ingevingen van de Heilige Geest gehoorzamen, verheerlijken we Jezus. Dus laat me jou het volgende vragen. Ben je uitgeput of verhoog je Jezus? Volg de Geest en verheerlijk Hem in je leven. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik wil niet te uitgeput zijn om uw ingevingen te gehoorzamen.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 joyce meyernl